Hey, leuk dat je meedoet. In deze missie ontdek je van alles over elektrische circuits en ga je zelf lichtgevende monsters maken. In deze missie ontdek je van alles over elektrische circuits. Daarnaast ga je zelf lichtgevende monsters maken. Maar wat is een elektrisch circuit? Een elektrisch circuit is een weg waar langs elektrische stroom van de ene kant, ook wel pol genoemd, naar de andere kant kan stromen.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 Nou, leuk allemaal, maar het is nog leuker om zelf zo'n circuit te maken. Voordat we de monsters gaan maken, eerst een keertje oefenen. Eerst ga je de kopertape plakken. Probeer dat uit één stuk te doen. Een hoek vouw je als volgt. Vouw eerst de tegengestelde richting op en dan de juiste kant. En ook het tweede gedeelte. De pootjes van het ledje vouw je naar buiten. En plak je vast met twee stukjes koperteep. Goed aandrukken. Eventueel kun je er voor de stevigheid nog een stukje plakband overheen plakken. Dan hier de batterij. En vouw de hoek om. Hij doet het. Nog even over waarom het uit één stuk moet. Koperteep heeft vaak maar één geleidende kant. Één kant waar de stroom doorheen kan. Dit is vaak de bovenkant. Het kan zijn dat als je circuit uit verschillende losse stukjes bestaat, de stroom niet goed verder kan en je ledje niet zal gaan branden. Gaat de tape kapot? Maakt niet uit, begin je gewoon lekker opnieuw. Nu jij. Zet deze video maar even op pauze. Werkte het? Zeg gek. Werkte het niet? Dan kan het zijn dat de batterij verkeerd om zit. Draai hem dan maar om. En druk de pootjes van het ledje echt goed vast. Als ze geen contact maken, krijgt het ledje geen stroom en zal het niet branden. Nu de monsters. Kies een monster en doe precies hetzelfde als net. Knip hem uit. Plak de tape. Plaats de led. Alleen deze keer prik je eerst een gaatje waar de led doorheen kan en plaats je het lampje andersom, door het monster heen. Zet beide pootjes van de LED vast met een stukje kopertape. Plaats ook de batterij, omvouwen en klaar. Nu jij. Succes! Je hebt nu ontdekt dat een elektrisch circuit een weg is waar langs elektrische stroom van de ene kant naar de andere kant stroomt. En dat in een led elektrische deeltjes van deze stroom botsen en zo energie in de vorm van licht afgeven. Nu kun je jouw monster inkleuren. Maak hem zo mooi als je zelf wilt. En als je wilt dat het ledje blijft branden, zet je de batterij even vast met een paperclip. Je mag natuurlijk ook nog andere monsters gaan maken. Of nog beter, je eigen circuits ontwerpen.